Uh, ik ben Robin Bruisje, uh, ik ben 25 jaar, nee. ja, wat meer. Ik uh, ben uh, rebel bij x Rebellion. Wat uh, heb je vandaag gedaan? Uh, we hebben vandaag een traanrede opgevoerd uh, met uh, 30 performers die uh, alles, al het leven op aarde uitbeelden. Uh, met een mooie en indringende speech van onze majesteit planeet. Ja. En wat hebben jullie proberen over te brengen? Uh, we hebben ja, proberen over te brengen dat de, ja, de staat van het huidige politieke bestel uh, om te huilen is. Ja. Uh, dat uh, er een impasse is en dat we vinden dat uh, de koning die elk jaar de troonrede voorleest als buikspreekpop van de politiek... Ja niet uh, representeert wat heel veel mensen in hun hart voelen. En daarom uh, hebben we een alternatieve reden besproken. Ja. Je weet maar nooit. Denk je dat die boodschap overkomt? Uh, ik hoop dat veel mensen hebben gekeken en geluisterd. Het was natuurlijk uh, via de livestream en we mochten hier niet verzamelen met heel veel mensen. En we gaan straks nog een brief naar de koning toebrengen met uh, ook de inhoud van de traanreden. Uh, dus hopelijk. Misschien zien we binnenkort uh, Willem-Alexander ook dezelfde reden opvoeren. Ja, Zou ja, mooi zijn. Ja, ja. Uh, en hoe voel je je nu? Ja, uh, blij dat het is gelukt. We werden net nog even tegengehouden door de politie, dus dat is altijd uh, even een spannend moment. En uiteindelijk hebben we toch een half, jaar, een half uur later uh, hebben we toch kunnen doen wat we van plan waren. Dus daar ben ik wel blij in. Uh, mag mag ik nog vragen? Ik wil de Bout erbij. Hoe, hoe, hoe ben jij eigenlijk uh, bij XR betrokken geraakt? Uh, ik heb vorig jaar meegeholpen aan de blokkade organiseren. Um, en ja, eigenlijk sindsdien uh, zit ik gewoon diep in. Ja. Um, ja. Ik maak me al heel lang zorgen, sinds ik me kan herinneren, om de staat van de planeet. Um, en ik heb het gevoel dat XXU Rebellion een van de groepen is die zegt waar het op staat, en uh, ook actie onderneemt, en uh, ja, een, gro een grote groep creatieve, uh, lieve mensen is die uh, ja, dezelfde doelen delen eigenlijk. Ja, en dat ja. voelt wat? Zei je? Hoe voelt wat? Ja, als een, als een warm bad. <laughs> nee, ja, ik vond het heel, heel fijn om uh, gelijkgestemden te ontmoeten en uh, daar mee samen te gaan werken en sindsdien zijn het ook bevrienden geworden en ja. Ja, ja soms, soms voelt het raar omdat je mensen die er buiten staan het niet hetzelfde ervaren of hetzelfde voelen, op dezelfde manier mee willen doen, maar... Uh, ja, hoe leg je het dan uit zeg maar aan, aan die mensen? Nou Dat ja, ik probeer op. gewoon uh, de noodzaak uh, ja. van de problemen die we nu hebben Steeds te herhalen en ja. het daarover te hebben en op een, op een inspirerende manier te laten zien dat het ook anders kan en dat we ook op een andere manier kunnen leven en tegelijkertijd het systeem kunnen vragen. Ja.